Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Wanneer we een vreselijke tragedie meemaken, komt het gevoel boos te zijn op God vaak voor. Mensen vragen vaak, als God goed is... Almachtig en vol van liefde voor ons. Waarom heeft hij dat wat zoveel pijn heeft veroorzaakt dan niet tegengehouden? Dit is voor Satan de aanleiding om een muur proberen te bouwen tussen God en de gekwetste persoon. Hij grijpt de gelegenheid aan om te zeggen, God is niet goed en hij is niet te vertrouwen. Echter, we weten dat volgens het woord van God de waarheid niet in Satan is. Hij is een leugenaar en de vader van de leugens. Lees Jacobus 1, vers 17. Al het goede komt van God. God is goed en hij kan niet iets anders zijn dan dat. Tevens verandert hij nooit. Hij is volmaakt, stabiel, getrouw en consistent. Hij is goed. Altijd. Blijkbaar is het zo dat God niet altijd de tragedie voorkomt en weten we eerlijkheidshalve niet waarom slechte dingen gebeuren. 1 Korintiërs 13, vers 12 zegt, Nu ken ik ten dele, onvolkomen. We moeten onthouden dat geloof van ons vraagt, dat we onbeantwoorde vragen accepteren en dat we op het punt komen dat het voldoende voor ons is te weten dat die ene alles weet en we op hem ons vertrouwen stellen. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, misschien begrijp ik niet altijd waarom slechte dingen gebeuren. Maar ik weet dat U goed bent. Wanneer ik het waarom niet begrijp, dan vind ik mijn troost in U. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking. Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.